Wanneer leerlingen thuis hun lessen maken in afstandsonderwijs, mis ik vooral, en missen zij vooral, ja, onmiddellijke feedback. Dat zij weten, ah, ik denk zo en waarom klopt dat dan niet en hoe moet dat dan anders? En een tweede is ook wel ja, de, de typische overschrijvers van de verbetersleutel. Daarom ga ik vandaag uh, werken met interactive video, waarbij ik een video heb ingesproken waar regelmatig vragen uh, oppoppen die leerlingen dan moeten beantwoorden, zodat ze echt mee zijn met de redenering. Volgens mij gaat dat werken omdat uit onderzoek bewezen is dat uh, snel feedback geven, hoe sneller hoe beter, uh, dat dat effectief tot leren uh, leidt. Dus op deze manier kan ik heel snel uh, op de bal spelen en moeten leerlingen niet wachten tot, tot ze een paar dagen later bij mij in de les terugkomen voor ze feedback krijgen. Eigenlijk werk ik gewoon heel simpel met powerpoint, want dat materiaal heb ik toch al. Of moet ik gewoon nog een beetje aanpassen en dan spreek ik die powerpoint in. Jullie hebben net de theorie van Ericsson uitgezocht over hoe dat het conflict tussen integriteit en wanhoop precies verloopt. Nu is het moment om dat toe te passen, toe te passen op deze casus, die van Leona en Julien. Ik vind het wel belangrijk om die zelf in te spreken, omdat ja, verbondenheid en band met leerlingen werkt heel vaak en uh, op die manier ja, blijven ze wel in uw redenering, die dat je wel al een heel schooljaar um, uitbouwt, blijven ze daarin uh, mee. En in elk punt van driehoek noteer je één element uit het uh, voorbeeld. Nadien sla ik die PowerPoint op uh, in mp4-formaat, zodat dat een filmpje wordt en ik zet dat op YouTube. Daarna zet ik dat filmpje op Edpuzzle.com. Dat is een uh, programma gratis om uh, interactieve video's te maken. En dan kan je die video onderbreken door vragen. Dat kunnen allerlei soorten vragen zijn. Open vragen over de inhoud zelf. Dat kan uh, meer keuze uh, zijn, waarbij dat ze moeten aanduiden welke redenering klopt. Maar evengoed als uh, exit tickets, namelijk wat heb je onthouden? Met welke vragen zit je nog? Goed, ik heb er drie dingen uitgepikt die het meest opvallend zijn. Volgens mij, het kan ook, dat, er, dat je andere dingen geselecteerd hebt, maar dat is, uh, dat is geen probleem vraagt eigenlijk niet veel extra voorbereiding, want zo redeneert je zelf al wanneer je je les voorbereidt ah ja, ga in onderwijsleergesprek dit en dit en dit vragen. In plaats van dat ze live antwoorden, gaan ze dat nu gewoon via de computer doen. Wat kan je er nadien nog mee doen? Je kunt kiezen, ofwel niks, want op zich hebben leerlingen al feedback gekregen. Uh, je kan ook individueel feedback geven aan leerlingen. Als je in de situatie ziet dat je deeltijdsafstandsonderwijs uh, hebt, als ze soms wel in de klas komen, dan is het ook heel handig. Hebt, ze noteren niet op papier deze keer, maar je hebt al hun antwoorden ter beschikking. Dat je er een paar uitpikt, uh, gewoon uh, random, die dat je wilt. Uh, en dat je die in de klas nabespreekt. Uh, dan fris je én de leerstof op en je geeft weer uh, feedback. Ik ben zelf eigenlijk heel content uh, met die interactieve video's, omdat leerlingen onmiddellijk feedback krijgen, waardoor dat ze uh, veel efficiënter tot leren komen. Omdat ze echt mee, uh, gedwongen worden om mee te gaan in een uh, redenering, zoals dat je in de klas uh, doet. Het is eigenlijk behoorlijk authentiek, net omdat het contrast tussen klas en thuis niet zo heel groot is. Wat ik wel soms het nadeel vind, is dat je, dat je nog niet kunt bijsturen gereageerd op uw vermoedens van antwoorden die dat er zullen zijn. Maar nadien ontdek je soms dat leerlingen nog heel andere richtingen uitdenken. Uh, en oké, okay, dat is dan handig, want dan werkt je voor volgend jaar. Zo gaat dat altijd wanneer je eerste keer lessen uitwerkt. Ik merk dat leerlingen ook eigenlijk wel meer moeite doen uh, wanneer ze invullen. Ik merk dat dat bijna nooit er staat, ik weet het niet, ik weet het niet, maar dat ze ja, misschien wel zo met wakend oog een beetje over hun schouder uh, voelen. Plus dan ook nog, laat je toch laten zien, hey, ik doe hier moeite voor u. ik vind het belangrijk uh, dat jij mee bent uh, met de leerstof. Um, en zeker als je dan terugkomt op de vragen die dat ze nog gesteld hebben, in, um, terwijl dat ze gelegenheid hadden, hebben ze echt het gevoel van, ah, die leerkracht die luistert hier naar ons, uh, doet er toe als ik, ik vragen stel. Dus uh, ook op dat vlak geeft dat voordelen. Echt uh, een aanrader, ik zou niet meer zonder kunnen.